Zo, so, die heb ik nou altijd uh, in mijn auto willen hebben. Ja, wie zal dat zijn? Ja. Hij, uh, het is een echte DVS volgens mij. Hij uh, komt uit Apeldoorn geloof ik. Denk ik. Ik weet niet waar hij precies nu meer uh, woont. Maar uh, ja, uit die komt rijden, maar altijd wel deze richting op. En ja, toch wel een heel belangrijk. Uh, Speler. Is het een speler of is het een keeper? Wat zal het zijn? Peter Wesseling. Even kijken, het is hier nogal druk op de parkeerplaats. Heel veel uh, ouders uh, die hun kinderen allemaal met de auto naar uh, training brengen. Ja, dat zou beter misschien wel per fiets of wandelend uh, kunnen gebeuren. En wie staat daar dan? Kijk eens. Die heb ik dus uh, altijd in mijn auto willen hebben. Heb je Hoe is het, man? Hey, goed. Ja? goed, jongen. Goed. goed Met jou. Goed. Ja? Goddeltje om. Goddeltje om. Gaan ja, we gaan. Heel goed. Lekker, altijd water bij de hand. Heel ja, goed. Ja, droge mond, hè. Spraakwater, hè. Ja, want ik weet ja. bij jou in een auto veel kletsen. Dus ja, uh... jij ja, bent een spraakwater van, <laughs> dat weet ik. Hè? <laughs> Dan, hoe is het? Goed. Topconditie volgens mij, of niet? Uh, ja, ik nee, mag uh, zeker niet klagen. Nee, het nee, gaat hartstikke goed. Dat ja. is wel eens uh, anders geweest bij je. Je ja, hebt uh, een behoorlijke dip gehad. Ja, een aantal jaar geleden was inderdaad uh, uh, een ander verhaal. Ja. Maar nee, sinds die tijd uh, uh, met die enkel gaat het uh, hartstikke goed. En ja. uh, Na dat jaartje dat ik weg ben geweest bij uh, Spakenburg heb ik wel mijn elleboog uit de kom gehad. Ja. Maar goed, daar ben ik ook goed van hersteld. Dus nee, wat dat betreft mag ik echt niet klagen. Nee. Ja, maar keeper zijn is natuurlijk ook wel een blessuregevoelig gebeuren, of niet? Uh, Heb ik het mis? Nee, dat kan zeker. Want je moet af en toe wel als een, uh, ja, als een kamikaze piloot uh, je doel uitkomen. En dan ja, is het risico inderdaad wat groter dat je wat, uh, wat blessures gaat krijgen. Ja, nou, inderdaad. Ja. Ja. En, uh, en, en dat liet je de laatste tijd behoorlijk zien. Uh, Kamikaze. Wat een reactie zaten daarbij, Dan. Ja, dat is afgelopen. Nou, die twee wedstrijden onderweg dan. En uh, Ajax uit uh, de laatste paar minuten nog een balletje tegen kunnen houden. Oh, ja. En afgelopen zaterdag uh, uh, ja, maken we zelf gewoon de 25 kansen niet af. Ja. En ja, dan kan die man net in de laatste minuut nog. Uh, ja. Met een 1 op 1 kan die binnenvallen. En uh, ja, daar lag ik gelukkig uh, goed tussen. Ja. Ja. Ja, zoals daar tegen, tegen Ajax. Vind je dat het leuke aan keeper? ...keeper zijn, uh, de, dat je punten kan pakken voor je ploeg? Ja, ja. Dat ja, ah, ja, idee heb ik ook. Ja. Ja, ja, punten pakken voor je ploeg is natuurlijk altijd lekker. En dat maakt volgens mij niet uit of je nou een spits bent die een, een bal in de laatste minuut binnen schiet... ...of dat je de keeper bent die dan een bal tegenhoudt waardoor je, uh, uh, waardoor je wint. Maar nee, dat maakt het zeker wel uh, een van de onderdelen het, het leukste aan het keeper zijn in inderdaad. Hey, ben jij altijd uh, keeper geweest of uh, je, volgens mij heb je eerst gevoetbald? Want uh, je wordt zo makkelijk. <laughs> uh, nee, eigenlijk altijd keeper geweest. Begon in de fjes bij Eerbeekse uh, Boys, waar ik geboren ben in Eerbeekse Airbeek. Boys. Eerbeekse Boys. Dat oh, het ja. leuk. Ja. ja. ja. En, um, ja Een goede dat... vriend wonen daar. West oh, van de zaag. West van de zaag. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Um, ja, gevoetbald in de F'jes en toen gingen buurjongetjes, ja, op die leeftijd ben je wel vatbaar voor van alles, die gingen judoën, ben ik ook gaan judoën. Uh, dat heb ik een aantal jaar gedaan en toen ben ik in de eetjes of D'tjes ben ik weer, uh, weer gaan voetballen en vanaf dat moment uh, ben ik in de, in de goal terecht gekomen. Ja. Ja. Ja, maar wel heel veel buitengevoetbald toen... Uh, ja in die tijd toen, kon, toen deed iedereen dat nog er was ja. er nog geen PlayStation er ja. was er nog nee, geen uh, ja, die, ja, de telefoontelefoon waren nog niet man ja, ja, ja. Dat, uh, dat heb ik ook uh, jaren uh, uh, gedaan ja. inderdaad ja. Goh, ja. ja ja dat is veel voetballen hè. en dat is inderdaad ook wel ja ik vind ik vind ook je is net de vraag over uh, uh, punten pakken is dat een van de mooiste onderdelen van de keeper maar ik vind Um, het voetballen, het meevoetballen vind ik ook echt wel een heel leuk onderdeel van, uh, ja. van, van het keeper zijn inderdaad. Ja, je, ja. Jij staat ook bekend om je zeer precieze uh, uittrappen ook, hè? Ja. Dat weet, daar weet uh, Heiri uh, alles van. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Nee, ik mag <laughs> Heiri niet, zo. <sorry. laughs> die, die, die wedstrijd ging een paar uittrappen totaal de mist in, hè? Ja. is dat? Nee, de eerste helft schoot ik inderdaad ook twee balletjes, maar dat was met links schoot ik even over de zijlijn. En ja. Ik had in de eerste helft een bal op, uh, op Benna gegeven en die viel over de verdediging heen. Dus in de rust hadden we het erover, van Benna, um, weet je, als je het moment ziet en ik heb de bal, ga gewoon en dan kijk ik of ik die bal weer kan geven. Yeah. Ja. En deze ging volgens mij wel richting Benna, maar... Uh, <laughs> Ja, Harry's hoofd zat er even tussen. Ja, die zat er behoorlijk ja, tussen. Ja, ik schrok er wel van hoor. We hebben hem allemaal daarna nog een keer teruggekeken, maar ja. Dat, ja, daar schrik je wel eventjes van. Ja. Ja, ja. ja, die is behoorlijk viral gegaan, mag ik wel zeggen. Ja, ik hoorde het net. 4-3-3, ja. uh, niet normaal. Ik uh, dik in de 40.000 uh, keer ja. bekeken. Ja, nou ja, het is niet de leukste, uh, <laughs> de leukste om viral te gaan, nee. maar. Uh, ja, nee, gelukkig gaat het goed met Harry en heeft hij ja. hier een klein beetje hoofdpijn over gehouden, maar nee, ja. was niet de beste uit. Hij ging zo grappig neer. Ja. Zo van echt. Uh, uh, ja, het was echt alsof hij vanaf het dak van een, door een scherpschutter schutter of zo werd neergeschoten, inderdaad. Ja, ja. Nou, inderdaad, ja. ja. Inderdaad, ja. Hey, en uh, wat, ja, wat jou ook moet lijken vind ik, dat, dat is toch dat je vanuit dat doel, je hebt natuurlijk totaal overzicht over, over het veld. Ja. En, en, en je laat je nogal heel duidelijk horen. Eigenlijk bijna wel elke minuut, elke seconde. Ja. Dan is het bot verdorie net alsof ik uh, mijn oude vriend Remco van Lopik. Uh, de beste zaalvoetballer uh, die ik ooit gezien heb. Uh, en de beste zaalvoetbalkeeper. Sorry. Ja, uh, ja die, En die heb jij ook als trainer gehad, hè, ja. Remco? Ja. ja, Remco heb ik een jaar mee mogen werken bij, uh, bij Spakenburg. Ja, en dat is. We hebben het eerder over gehad. Het is dus gewoon echt. Buiten dat het gewoon echt een hele goede keepertrainer is, ja. met hele goede stof en een heel uh, duidelijk eigen visie over uh, uh, wat keeper moet zijn, zeg maar. Uh, dat heeft ja. hij, uh, maar hij is gewoon echt een hele aardige, rustige, uh, ja, relaxe keel Maar goed, dat hoef ik jou niet, uh, ja. niet ja. te vertellen. Ja. Maar in het doel, dan ja. kon hij ook, ja, verbaal. Heel, ook ja. verbaal, heel duidelijk aan Wessa. en zijn. En dan zie ik jou en dan zie ik eigenlijk hetzelfde. Ja, ja maar ik denk dat dat ook... Um, wij als dvs er zijn, zoals afgelopen zaterdag tegen Ajax, uh, en dat is natuurlijk ook het spel wat we willen spelen, zijn we heel veel aan de bal. Waardoor je als keeper uh, ja, relatief weinig te doen krijgt ten opzichte van zo'n keeper uh, Staphorst afgelopen weekend. Ja. Uh, en om mezelf dan uh, ja, niet soort van in slaap te sussen, helpt het ook dat ik bezig blijf. En ja, ik denk dat mijn verdedigers en de middenvelders die voor de verdediging spelen... Uh, ...daar ook wel gebaat bij, uh, baat bij hebben. Dat ze iemand hebben die ze af en toe eventjes een stapje naar links of een stapje naar rechts uh, ja. neerzet. Zeg maar. ja. Ja, dus nee, uh, het houdt mij ook, uh, ook scherp. Zeg maar. ja, ja. Ja. Hey, je, je hebt nog even nou, keeper, Eerbeekse boys. En toen? Ja. Eerbekse uh, boys tot 11 jaar, van 11 tot 15 in de jeugdopleiding bij Vitesse. Uh, van mijn 15e tot mijn 20e um, ben ik naar FC Utrecht gegaan. Daar heb ik van de B-jeugd tot aan het eerste heb ik, ja, heb ik daar gezeten. En um, van mijn. Volgens mij was ik met 20 tot 26 heb ik bij AGVV Apel nog gespeeld toen ze nog betaald voetbal waren. Ja, en toen, toen zag ik ook wel eens wat verslagen. Hans van Arem, die is ook nog trainer geweest geloof ik in die ja. tijd. He? Ja, klopt. Ja. En uh, dus ik, las ik nog wel wat verslagen ook, ja. Uh, ja. van uh, jou als, uh, als keeper. Nou, en daarna eigenlijk uh, DVS wat de klok uh, sloeg, of niet? Ja, nee zeker. En, Gelukkig maar. Ik denk Via, ik... wie? Via wie? Uh, Henk Brentjes, Henk die is de eerste die uh, contact heeft gelegd destijds en uh, uh, afgesproken bij uh, uh, de heerlijkheid van Ermelo en ik geloof binnen half uur was het uh, was bekronken. Ja. Die heeft ook echt verstand van keeper. Ja. Ja, ja, ja. Vroeger ook keeper geweest toch? Ja. Ja. Yep. En, uh, uh, maar nee, het klikte gelijk en uh, uh, het verhaal. Het verhaal was, was leuk voor mij. Ik had bij, in die tijd bij AGOVV een beetje mijn plezier in het voetballen verloren. Ik speelde ook echt heel weinig. Um, en ik had nog een jaar contract. Maar toen dacht ik, ja, om nou nog een jaar uh, uh, ja, profvoetbal tussen aanhaling, aanhalingstekens uh, te spelen. Zonder perspectief, uh, zonder wat dan ook, dacht ik, ja, daar heb ik ook eigenlijk niet zoveel zin in. Uh, vrienden van mij die waren bezig met een beetje promotie. En die waren zich uh, aan het ontwikkelen op verschillende vlakken. Ja. En ik had maar die ik sta en ik zit maar een beetje stil. Daar word ik yeah. ook niet vrolijk van. Yeah, yeah, yeah. Ja, en yeah. dus Henk, Henk en uh, Geerling destijds die kwamen op het juiste moment. En uh, ja, vanaf dat moment hebben we eigenlijk gewoon vijf jaar lang uh, uh, op een goed niveau voetbal gespeeld. Uh, yeah. Plezier gemaakt. Yeah. Uh, nieuwe mensen ontmoet. Uh, andere carrière. De periode van vijf jaar, hè? Was dat? Ja, dat was, ja. de eerste periode was vijf jaar. Eindigend ja. natuurlijk met, die, met dat schitterende kampioenschap. Hè? Uh, nee, dat was, dat was het. Dat moet ik even goed zeggen. Dat was het derde jaar van de kampioenschap. Oh, derde jaar. Ja, want ja. Ja, ik, toen gingen we naar de topklasse. Ja. En in, dat, in die voorbereiding raakte ik gebaseerd, was ik een jaar kwijt. En dat laatste jaar, toen ja, begon Paul Epict ja. uh, met keeper En ja. toen ben ik in oktober of november heb ik toen weer uh, de plek overgenomen. Ja. Goed, met die legendarische foto van je zoon. <laughs> ja. Hoe is het ja. daarmee? Ja, gaat heel goed. Ja? Heel goed. Voetbalt zelf ook. Ja? Bij AGOVV voetbalt hij nu. Ja? Sinds twee weken is hij weer begonnen. Leuk man. Ja, dat is wel echt, uh, echt super leuk om te ja, zien. Wat gek, ja. ja, absoluut. Het gezinnetje? Ja, ja, ja, mijn vrouw en, en Luke. Nog lekker met z'n drieën. Ja. Lekker in Apeldoorn. En, uh, ja, hij was heerlijk. We wonen dicht bij de stad en ook uh, lekker bij het bos en ja. bij het voetbal in de buurt. Dus, uh, het laatste jaar uh, druk aan het verbouwen geweest? Uh, nou ja, sinds net voor de corona. Uh, ja. Dus uh, in maart 2020 zijn we. Uh, ja, konden we over, zeg maar. maar we zijn nog een klein jaartje bezig geweest om de boel te verbouwen. Ja. Met ook nog een bekende oude Spits, uh, hè? Ja, die ja, ja, al ja, al ja, ja <laughs> Christian van der Kamp, totaal afbouw van? Christian. Christian ja, ja, dat is ja, ja. Niet te geloven. Hè, maar... Ja, dat was fantastisch, joh. Ja, ja. ja dat is lachen met uh, Christian, of niet? Ja, dat is ja, dus ja. hier brullen met die vent. Heb, kom... heb je hem ook wel eens horen uh, gitaarspelen, al hoor? Uh, uh, uh, ik ben op zijn verjaardag geweest en daar had hij een... Uh, een uh, ...een kleine optreden geregeld met zijn, ja, met zijn bandje waar hij mee speelt. Ja? Ja, ik heb dan nog wel uh, leuke filmpjes en uh, dingetjes van... Uh, ja nee, Dat uh, doet hij hartstikke leuk. Een beetje zingen ook nog erbij. Wat leuk. Ja. Ja. Ja. ja, hij kent de speelman en speelman ook natuurlijk. Waar ik, waar, ja, ja, waar ja. ik zelf ook uh, mee gespeeld heb. Ja. Weet je al? Dus, uh, zo ja, maar toen ik dat hoorde, joh, ik was helemaal verbaasd. Ja, je, je, zo, je zoekt het echt niet achter, Chris. Nee, nee echt nee, niet. Maar nee. nee, hij was aardig uh, aan de weg aan timmeren, geloof ik ook, met optredens en putten in oh, een Dat Wat, en leuk. wat en, uh, leuk, leuk, wat leuk, joh. ja. ja. ja dat had ik niet achterom gezocht. Nee. maar een heerlijke spits was dat ook, hè? Ja, gewoon. Die kon je wel om een, om een boodschap sturen. Hard werken. Dat ja. was niet de meest gepolijste spits die nee. we ooit bij DVS gezien hebben ik. Nee, maar uh, ja, volgens mij leggen die elk jaar wel 15 in. Ja, ja. En uh, uh, ja, scoorde die ook belangrijke doelpunten. En, uh, ja, was ook gewoon een goede, goede gozer voor in de kleedkamer. Houdt ja. van een dolletje en van een biertje, dus nee, dat, was altijd wel, dat was altijd wel gezellig. Ja. Jij, jij hebt natuurlijk altijd wel uh, uh, ja, heel veel mensen zien komen en zien gaan, hè? Ja. Wat, wat uiteindelijk misschien wel vrienden van je gewo geworden zijn en waar je, je ongelooflijk mee gelachen hebt. Met wie kon je het, het, het, het meest lachen, die die helaas nu niet meer... Uh, de, de, de, de grootste en de, de grootste die ik echt nog wel uh, uh, vrij regelmatig spreek, dat is natuurlijk uh, uh, ja, Basil Camara. Ja? Dat, dat, uh, ja, ja nee, die uh, reden ook vaak samen vanuit Apeldoorn naar, ja. naar Ermelo. Ja. Um, maar dat was, ja, dat was eigenlijk in de, echt de afgelopen jaren de grootste gangmaker die ik heb meegemaakt in de kleedkamer, in de bus, in de kantine, in waar dan ook. Ja. Het maakt niet uit waar die is. Ja. Uh, um, ja. En altijd heel uh, natuurlijk, niet gemaakt. Niet, ja. Uh, ja. Uh, ja, dus dat, dat was wel de grootste... Uh, uh, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, Ja, maar voor de rest van de robot is nu weg. Weet ja. ja. ja. je, die spreek ik nu dan ook nog wel ja. vrij regelmatig. Dat heb ik natuurlijk ook... Uh, ja, die ken ik ook al een kleine acht, negen jaar nu, dus dat is wel... Uh, ja. ja, dat zijn wel leuke dingen dat je eraan overhoudt ook. absoluut. Ja. Gaat het een beetje leuk daar uh, bij Batavia met uh, Ronald? Ja. ja, volgens mij moest hij wel een beetje wennen. Ja. Uh, en het is natuurlijk ook wel weer een, een, een klein ritje naar, naar Lelystad. Maar uh, nee, volgens mij zijn eerste indruk was, uh, was goed, dus uh, ja. Ja. ja. Ja, mooi. Mooi. Goed, hey, en uh, ja, nou, uh, dit seizoen, uh, Daan, gaat het ja. gebeuren of niet? Ja. Ah, zie je een, een ontwikkeling? Ja. Ja, nee, zeker. Dat wel. Uh, we zijn nu uh, met Peter Wesselink uh, nou ja, een goed jaar echt aan de gang, zeg maar. Ja. Um, en ik denk dat je ook wel ziet in de afgelopen wedstrijden, in de voorbereiding, ook dat er echt wel um, um, ja, duidelijke kenmerken zijn van zijn speelstijl, zeg maar. Ja. Uh, er moet veel aan de bal zijn. En dat is niks nieuws ten, ten opzichte van de afgelopen jaren bij DVS. Ja. Uh, maar we willen veel mensen rond de bal hebben, we willen gelijk druk op de bal hebben. Veel, die tweede bal, hè? Heel veel tweede bal, allemaal, ja, ja. ja, heel veel tweede bal. Uh, ja, loopacties in de diepte moeten er heel veel gemaakt worden, loopacties ja. buiten de moeten er veel gemaakt worden. Ja. Uh, vraag heel veel van onze, van onze links- en rechtsback ook, die echt wel heel veel moeten pendelen. Is dat, misschien, is dat misschien niet de reden, omdat er heel veel beweging is voordat je bij dat doel bent, mm -hmm. Dat die kansen gemist worden. Dus de, dat je op het moment dat, die, dat het dan moet gebeuren, dat, kapot dat je dan niet, <lacht> niet scherp genoeg <lacht> ja, bent. Of dat ze helemaal kapot zijn. Ja, ja. Nee, dat zou inderdaad best wel kunnen. Ik bedoel, ja, zoals je afgelopen zaterdag ook ziet, benna ligt er ook zoveel energie in. Ik oh, uh, bedoel, die staat in de 85 minuten geloof ik een slijding of een bal onderscheppen uh, op onze helft. Ja. Um, ja, weet je, dat zat gewoon eventjes niet mee. Alleen uh, als je ziet hoe we gespeeld hebben en dat we gewoon in nu twee wedstrijden in de competitie gewoon ja, zo dominant zijn geweest ten opzichte van de tegenstander. Ja. En natuurlijk gaat er nog heel veel dingen fout. Hè. Er zijn echt nog wel wat uh, nuances aan te brengen. Alleen ik denk dat voor iedereen wel helder is ja, hoe er gespeeld moet worden. Uh, en dat geeft natuurlijk wel een beetje uh, ja, hou vast of zo op een of andere manier. Ja. En uh, herkenbaarheid en blijven herhalen. Is niet altijd even leuk, ook op trainen niet. Want er zijn af en toe wel eens trainingen die denken, ja poe, nou ben ik dat stop en dingen ben ik wel eventjes zat. Ja. Maar ja, het hoort erbij en ja, uiteindelijk denk ik dat je het verzilveren van kansen, uh, dat komt wel, denk ik. Ja. Hoop ik. Ja, ja. ja. ja dat, dat, dat, dat denk je zelf ook wel. Ja, want er is genoeg kwaliteit binnen. Ja, zeker wel. Ja, zeker. Straks komt die, die snelle uit uh, Lelystad er ook nog bij. Ken het? Hè? Ken ja. het? Ja. Ken het wel of ken het niet? Ja. Nou, ken het, kom op! Ik hoorde ja. al dat hij het wel kent, want een uh, aardig blokje beton, volgens mij, wat er staat. Ja. Ja. Sommige jongens hadden al een beetje spierpijn die tegen hem op waren dat geloof ik. Dat geloof ik zeker. Ja. Ja. Mooi hè, dat buitengebied van Hermelo zo. Ja, het is net Apeldoorn, Pieter. Ja. Ja. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Apeldoorn. Jij ja, ja, ja, ja, woont uh, in, uh, in Apeldoorn, hè? Ja. Mijn, een goede vriend van mij, die woont uh, ook in Apeldoorn, uh, die komt ook werkelijk altijd kijken. Gewoon. Okay. komt van Robur et een legendarische vereniging natuurlijk. Hè. Volgens mij één van de oudste ja. amateurclubs, de hoogste, uh, amateurclubs uh, van Nederland. Ja, ja. ja het is uh, echt uh, eerder, meer dan geweldig. Maar um, die keeperstrainingen, oh, daar, daar kijk ik wel eens naar, weet je wel. je daar niet eens een keer helemaal hartstikke zat van? Nee. Altijd maar weer naar die grond en altijd maar weer. Hè. Nee, ik vind dat is... Uh... Alles wel op zijn tijd. Ik ben niet meer de jongste natuurlijk. Ja. Um, maar nee, ik vind af en toe echt wel. Of ik vind het vaak wel lekker, om zo'n maandag hebben we meestal gewoon een uur alleen met Wouter en met uh, één of twee andere keepers. Ja, dan vind ik het heerlijk om gewoon drie kwartier gewoon lekker gas te geven. Ja, uh, ja nee, ik, ik kan daar alleen maar van genieten. en uh, uh, Wouter brengt ook genoeg variatie uh, met een idee. Ja. neemt die mee, zeg maar, ik bedoel, je kan variëren wat je wil, maar als er geen idee achter zit dan slaat het natuurlijk ook nergens op. Ja. Um, nee, Dus wat dat betreft vind ik het, uh, vind ik het heerlijk om met, uh, op zo'n maandag een uurtje lekker aan de, aan de gang te gaan. En opeens moet ik ook weer denken aan die zin van jou dat je ook uh, een paar jaar gejudo'd hebt. Ja. En dat is natuurlijk wel een pre voor, uh, voor het kripes zijn, of niet? Ik denk, ja. Ja, uh, ja. Ik, ja ik weet niet of het... Ik weet niet of het daar überhaupt wat mee te maken heeft gehad, bij mijn ontwikkeling. Zeg maar. maar ik denk inderdaad dat het wel goed is om uh, ja, een beetje je val te breken en uh, uh, uh, op je voorvoet te staan. Want dat bij judo, ja. voor zover ik me dat nog een beetje kan herinneren natuurlijk, uh, ja, was dat wel belangrijk. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik sprak een keer Ari Schans, dat was mijn dienstmaatje in Hooghalen op de sportschool, weet je wel. Daar moesten we voor, voor dienstplicht. En hij had het Sios gedaan, uiteindelijk werd hij gewoon een bekende trainer van onder andere Wageningen, GVVV, Arie Schans. Die kwam gewoon met een oefenstof leren vallen, judo, wat allemaal met judo te maken maar dan voor het hele elftal, het hele team. Nee, ja, dat we hebben nooit verkeerd. Nee. Want ja, dat gebeurt natuurlijk nog wel eens hè. En dat zie je steeds vaker ook volgens mij, ook bij, bij, uh, bij profclubs nu, dat ze niet alleen maar voetbaltrainingen aanbieden, maar ook uh, kickboksen en uh, yoga en weet ik dan maar wat. Ja. Ik denk dat dat best wel... Uh... Gewoon algemene lichaamsvaardigheden uh, Ja, lichaams, uh, vaardigheden. Ja, hè? vaardigheden ja. Ja, onderhoud van je lichaam ja. is ook heel belangrijk. Ja, is belangrijk Zoals, ja, dat weet euh, je ook pas nou, naarmate die wat ouder wordt volgens ja. mij. Ik zag ook even in een flits zo'n zo training van uh, Slot, van Feyenoord weet je wel, ja. waarbij ze de handen zo en dan over, over uh, hordes heen, uh, heen uh, springen, ja. weet je wel. Uh, ja, wat, wat ook natuurlijk allemaal met balans uh, te maken heeft en ja. zo hè. Ja. ja, coördinatie inderdaad. Coördinatie, ja. Ja. heel belangrijk hè Zeker. Ja. Nou, gaan de spoorwegen ook nog een beetje meewerken. Ja, ja. Dus vanavond ga je weer trainen, dinsdag, donderdag, drie keer, drie avonden per week. Ja. Dat is toch wel pittig, vind je niet? Uh, maar daar dat dat ben je niet zo. Nee, zeker nee. niet. Ik haal er ook wel energie uit. Ja. Ja? Ik, uh, ik zit eigenlijk uh, uh, ja, nu door corona thuis, maar normaal gesproken zat ik gewoon vier dagen in de week uh, negen uur per dag op kantoor. Ja. Met af en toe een wandelingetje. Ja. En dan is voetbal voetballen is wel een beetje mijn, uh, uh, mijn uitlaatklep. En, um, ja, ik vind het ook geweldig joh, met die jonge gasten allemaal en het uh, uh, houdt mij zelf ook jong en het houdt me fit, dus nee, wat dat betreft... Uh... Bevalt het op zich het thuiswerken wel? Uh, nu wel. Ik heb er in het begin wel, wel flink wat moeite mee gehad, omdat ja. Ja, je hele... Uh, en met mij nog zo, nog zo veel, valt je hele leven ergens ja, gewoon weg. Ja. Uh, geen, geen werken meer naar kantoor, geen voetbal meer, dus het was eigenlijk alleen maar thuis zitten. Maar nee, ik heb er nu wel mijn draai in gevonden. En, uh, uh, dus net dat gaat allemaal, uh, gaat allemaal hartstikke goed. Ja. Mooi, mooi. Mooi. Zeker. Mooi. Hey, um, het, uh, het team wat er nu staat, volgens mij begint dat echt een beetje een team te worden ook echt. Ja. ja. Nou, we hebben natuurlijk in die coronaperiode ook uh, al uh, flink met elkaar uh, doorgetraind. Ook al waren dat in tweetallen, viertallen. Ja, uh, ja Wat ik zeg, er zit zoveel kwaliteit, voetbalkwaliteit in. In ons elftal, ja. en als we, als we die lijn gewoon een beetje uh, door kunnen zetten, ja, dan denk ik echt wel dat we gewoon makkelijk wedstrijden uh, kunnen gaan winnen. Ja. Um, en met name dat voetballende gedeelte, dat vind ik zelf ook gewoon heel ja, vind ik gewoon mooi om te zien. Ja, uh, zeker. Afgelopen zaterdag ook. Weet je, je wint niet en dat is allemaal vervelend, maar ik heb echt wel genoten vanaf mijn, in mijn eentje daar in, die, in het 16 meter gebied. Ja, en, uh, zag je dat doelpuntje aankomen van uh, Staphorst? Nee. ik Dat ja, ja, een Vreselijk lullig uh, ja. ding was dat. Hij schoot hem uh, voor m, ja, op dat moment voor mij veel te onverwachts, waardoor ik net niet uh, snel genoeg naar de grond kon komen. Ja, um, ja dus dat uh, vond ik dat is jammer. Maar uh, ja, aan de andere kant we hebben we daarna volgens mij 25 opgelegde kansen gehad om die uh, 2-1, 3-1 te maken. Dat dacht ik wel, ja. Ja, dus, uh, maar dat komt wel. We moeten gewoon door blijven gaan. En uh, dan uh, denk ik dat het nog wel echt een leuk, uh, leuk seizoen is. Uh, zeker en wordt. vast, ja, ja, zeker. Ik uh, hoop dat hij van de week uh, erop komt. Uh, en uh, ja, maar even over bij Harken hebben. Harkenmaai's Boys, ja. Boys. Geen makkelijk, geen makkelijk uh, Zeker nee. instellen op die kopballen van bijmers en zo, weet je ja. wat dat soort uh, ja. krachtmensen. Uh, ja. Fy ja, fysiek, inderdaad. Fysiek. Eronderuit onderuit voetballen, hè? Ja, dat is uh, de enige remedie, zeggen ze wel eens dan ja. ja. ja. En gewoon lef tonen, lekker Eén, voetballen. Eén keer lukte het ook zo fantastisch. Zo hadden we de Maurice de Ruiter show toen. 5-0, uh, geloof ik, of zo. Ja. 5-1. Ja. ja, we hebben natuurlijk ook de Hakema. uh, boys hier gehad. Toen we aan die wedstrijd dat we eigenlijk kampioen zouden kunnen worden. Ja. Dat was natuurlijk ook wel uh, nou, was een mooie wedstrijd, volgens mij, om te zien, maar was, de, de uitkomst was niet helemaal uh, optimaal. Ja. Maar we kunnen onze borst nat maken. Die, uh, uh, ik denk uiteindelijk dat ze best wel rekening gaan houden met ons, want ze weten natuurlijk ook dat wij goed kunnen voetballen. Ja. En daar moeten wij ons, uh, ja wat je zelf al zegt, Piet, je kunt zo trainen worden, joh, onderuit voetballen. Ja, <laughs> ja. ja precies. Ja. Ja. Ja. Eh, dat heb ik altijd wel, wil, wel willen worden hoor. Maar ik, ik, ik vond training geven en volleybaltraining geven, dat vond ik ook allemaal hartstikke leuk. Ja. En, eh, ja, nou, ik ben wel jeugdtrainer geweest en zo, weet je wel. Maar eh, net, net, want wij, wij konden door de sportacademie eh, konden we eigenlijk gelijk met eh, ja, wat nu vergelijkbaar is met eh, ja, wat, wat de papieren die Peter Wesseling heeft, weet je wel. Ja. Konden wij gelijk erop instromen? Ja, maar toen kreeg ik een hernia te pakken. En, nou, dat was even, even wat minder toen. En ja. een hernia betekende toen wel veel. In negatieve zin. Ja, dat ik niet goed. We zijn er al bijna. Ja, joh. Dat gaat ja. Snel hè. He? heb ik het toch nog even over mezelf gehad. Dat was ik helemaal niet van plan. Nou, nee, dat is altijd een heftige uh, <laughs> Ik vond het leuk. Ik hoop Piet. Ja, zeker. Prima. Dankjewel. je hey, Ik wens je heel veel succes. Jij ook. Hoe oud ben je nou eigenlijk? 35. 35. Nog ja. even op de valreep ja. 35. 35. Met heel veel keeperservaring. Keeperservaring. En dat is wel heel belangrijk. En heel en veel zin nog. Ja, joh. ja. Hartstikke hey. goed. Succes. Dankjewel Piet. Gaan we met die bananen. Gaan we doen. Hey. Groetjes hè. doe je Bedankt. Zo, dat was Daan. Ja, yeah. die heb ik altijd wel in mijn auto willen hebben. Zoals ik het in het begin zei. Altijd uh, zo'n woordje klaar. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hij gaat weer lekker aan het trainen. En uh, ja, de volgende, ja, wie weet, over binnen twee weken al wel.